Leuk dat je kijkt of luistert naar TV, het allerleukste YouTube en podcastkanaal voor ondernemers. Um, hoe bouw je als ondernemer of zzp'er een publiek op waar je iets aan kan verkopen? Dat willen we allemaal. Simpel, zegt mijn gast. Je maakt goede verhalen en bouwt daarmee vertrouwen op bij de doelgroep, zodat ze klant worden. Maar... Hoe dan? Daar heeft hij een boekje over geschreven. Jouw contentplan op een bierfiltje. En hij is mijn gast. Journalist en ondernemer Bas Hakker. Uh, Bas, van harte welkom. Leuk jullie te zijn. Ja, ik zeg boekje, maar dat uh, komt denk ik doordat er staat jouw contentplan op een bierfiltje. Ja, het is niet zo dik hoor. Nee, ja. uh, bladzijf 180. dus ja, hou uh, is goed. Een beetje ja. grote letters. Een beetje uh, snel doorheen en uh, uh, snel weer aan de slag. Ja, precies. Hé, ik, hey, ik heb even drie soort van openingsvraagjes, soort dilemmaatjes, om even een beetje mee te beginnen. Oké, ja. vind ik wel leuk. Uh, als, en je moet dan kiezen of zo, hè? Uh, als zzp'er of kleinere ondernemer uh, moet je al je content zoals blogs, podcasts, video's of nieuwsbrieven uh, zelf maken. Eens of oneens? Eens. Oké, okay, duiding komt zo. Twee, uh, ik moet op zoveel mogelijk kanalen aanwezig zijn of ik moet focussen op één of twee kanalen? Altijd focussen. Drie, podcast of video? Waar bouw je meer publiek mee op? Ik denk met uh, uh, video uiteindelijk. Oké, okay, podcast... duidt die, duid die maar meteen, want ja. dit was een lastige zeg je. Nou, ik denk dat podcast dat je uh, veel gerichter uh, kan werken, uh, uiteindelijk. Omdat je uh, echt op een segment kan, uh, kan focussen. Doe uh, je het video toch ook? Uh, ja, maar ik, ik, nou, even een voorbeeldje. Ik maak bijvoorbeeld met een, uh, een club, maak ik uh, FC Media Circus. Een, uh, een podcast gaat over, uh, uh, gaat over media en sport. Dus wat er gebeurt in de, in de sportwereld en ja. in de mediawereld. En dat combineren we een beetje. Dus hoe de. Persconferenties van van Gaal een beetje lopen. Ja, ja. En uh, wat wij merken is. Uh, en Ik heb niet zo heel veel ervaring met video hoor. Maar wat wij merken is dat je heel snel een hele specifieke doelgroep kan pakken. Van laten we tien, laten we zeggen 10, 15 mensen. Mm. Die eigenlijk van tevoren al kan uittekenen die interesse gaan hebben. Ja, ja, ja. Dus. Uh, soorten mensen zeg maar. Nou niet soorten mensen, maar uh, bijvoorbeeld uh, Rens Muller heeft altijd bij Veronica gezeten. Hij heeft ook in de sportwereld ge, voor de sportwereld uh, geschreven. Ja en is geïnteresseerd in media, zoals had bij Veronica Magazine dus. Ja. Dus, nou, dat zijn, dat is iemand die heeft ook een beetje uh, de leeftijd van ons, zeg maar, van dit pod andere podcastmakers. Ja. Dus dan kan je heel erg meteen al eigenlijk soort van op gevoel weet je al dat je dat je hem kan bereiken met die uh, met die podcast uh, ja. uh, uiteindelijk. Ja. Dus ik denk dat dat je dat uh, en je kan misschien wat sneller uh, um, editen en wat wat, ja, dat wat, wat wel. sneller het is schakelen. Het is ja, traditioneel natuurlijk wat makkelijker hè, dan video. Ja, en je kan je kan Heel makkelijk te delen ook en zo dus met video kan het ook wel tegenwoordig maar ja. maar ja ik heb wat meer ervaring in die podcast en uh, ja. ja, jij podcast zegt uh, jij zei in het begin uh, uh, dat je alles zelf moet doen hè? nou ja ik vind dat als je als je ondernemer bent en je bent net begonnen want ik focus met dat boekje echt op op, op kleine ondernemers op freelancers op trainers op uh, uh, mensen met een klein bedrijfje dus die beginnen ja. tot tot een man of man of twintig ja um, dan helpt het gewoon als je niet meteen, als je je nieuwsbrief maakt, een journalist inschakelt. Want je moet het... Uh, je moet die mensen gaan bereiken. Niet alleen maar met wat je zegt. Dus met je verhalen. Maar ook een beetje hoe je het zegt. En hoe je erin zit. En hoe je het voelt. En wat je ervaring is. Dus ja. en dat, nou, dan helpt het gewoon als je het zelf uh, doet. Het persoonlijker maken. Ja, heel persoonlijk. Maar er zijn uh, ook ondernemers zitten kijken of te luisteren. Die denken ja, maar luister podcast. Bas, ik vind, ik vind techniek heb ik er me niks mee. En dat vinden allemaal heel ingewikkeld. En dan moet ik met microfoons en toestanden. En, uh, maar ja, aan de andere kant. Ik kan het ook weer niet bij iemand uitbesteden. Want dat kost me heel veel geld. Nou, ik denk dat wat wij bijvoorbeeld met die podcast hebben gedaan is wij wij hebben het voor, het voorbeeld maken we zelf we gaan zelf uh, zitten jos schovaart met wie ik het uh, samen maak um, die koper. Ja, van Cooper. Ja, die heeft uh, uh, de techniek geregeld. Dus die heeft uh, is gewoon naar Bax gegaan en die heeft gezegd van uh, uh, hoe, uh, hoe, pak, hoe pak ik dat aan? Dat Bax is een online winkel. Ja, die online winkel. Stel. Ja, en hij heeft ja. nog iemand geconsulteerd van, uh, die er ervaring in had, ja, die ja. Uh, podcast voor VI maakt. En van nou, wat moet ik, wat moet ik en hij heeft dat gewoon besteld. Volgens mij deed dit in een paar dagen. Hij is vrij praktisch. Ja. En op een gegeven moment stond dat daar in zijn, uh, zijn huiskamer en zijn we gaan zitten. Hmm. En uh, toen zijn we het gaan maken. En we hebben een editor die het, die het uh, uh, um, voor 75 euro in de week die het, die het edit. Ja, dat zijn dus de bedragen niet. Dus dat zijn de kosten uiteindelijk. Ja. Dus je doet uiteindelijk wel heel veel zelf. Uh, maar je hebt zeg maar niet de sores van de techniek van waar je zenuwachtig. Van kan worden. Ik word daar zenuwachtig van, van techniek. Ja? Dus, dus, dus ik als ik ga editen, dan uh, ja. audacity heet het geloof ik. En dan ga ik zweten en dan word ik zagrijnig thuis. En dan, uh, uh. dan zegt mijn vriendin van joh, wat ben je weer iets technisch aan het doen? Wat je, wat je niet moet gaan doen. Dus, dus nou ja je, je gaat gewoon doen waar je goed in bent. Ja. Maar je houdt het wel heel erg in eigen hand. Ja, precies. Dus, dus waar ik niet zo'n voorstander be, van ben, wat je wel, wel ziet uh, bij sommige... Uh, ja die wat verder zijn die wat meer mensen in dienst hebben die zeggen van nou ja we huren een journalist in uh, we huren een maker in we huren van alles in ja. en dan gaat het helemaal uh, los van jezelf staan, dan heb je er helemaal geen invloed meer op. En terwijl dat hele persoonlijke van hoe bouw je een bedrijf op, hoe, hoe pak je dat aan, dat moet er echt in zitten. Want daardoor worden mensen fan van jou uh, ja. uh, uiteindelijk. Nou, Nederland is wat een kleiner land, hè, om, ja. uh, om bereik of publiek op te bouwen. Maar het kan me ook voorstellen. Laten we het dicht bij jou houden ook. Ik ben uh, journalist of, nou, laten we iets minder uh, tekstschrijver. Ja. Ik veel freelance tekstschrijvers. Mm. Dan denk ik van ja, daar zijn er heel veel van. Ja. Uh, hoe kan ik dan dat effect sorteren dat, uh, zeg maar potentiële klanten van mij ze op mij gaan aanhaken ja ik denk dat je dat je gewoon heel snel uh, dus ik heb dat model bedacht met een met een bierveeltje ik denk dat dat je heel snel um, um, moet nadenken waar jouw meerwaarde is. Dus waar je, uh, dus kies voor je specialisme. Weet je wel, waar, tekst schrijven, dat is natuurlijk te breed. Ja. Maar misschien, uh, ja, ja, okay. misschien ben je wel heel goed in het uh, uh, schrijven van... Uh, uh, juridische teksten. Juridische teksten, ja. Dat zou bijvoorbeeld een, een goede een goede niche kunnen zijn. Ik heb wel eens iemand uh, een soort cursus gegeven. En dan hadden, zaten we met hetzelfde dilemma. Er was ook een tekst schrijven. Ja, ik schrijf teksten. Nou, wat vind je dan leuk? Nou, ik vind duurzaam leuk. En uh, het milieu en uh, windmolens en zo. Oh, nou ja, ook nog vrij breed. Kunnen we misschien nog een stapje? Wat bleek, hij vindt het juridische gedeelte van duurzaamheid leuk. Hm. Dus uh, stel je gaat ergens uh, 100... Uh, uh, windmolens neerzetten. Waar heb je dan mee te maken? Zeg maar? Welke rechten uh, van mensen en uh, hoe moet je dat organiseren? Nee. En met de gemeente en zo. Dat gedeelte vond hij leuk. Ja. Nou, dat lijkt zeg maar heel uh, smal. En misschien is er, is er, zijn er heel weinig mensen. Maar ja, dat is wel enorme ontwikkeling nu en natuurlijk dus, gaande. Ja, dus. En heel herkenbaar voor, degene, voor die groep die daarin geïnteresseerd is. Ja, en je kan heel makkelijk... Uh, ja, hij kent misschien wel al de mensen, zeg maar, die interesse hebben, de renzen van deze wereld, waar ik net over vertel, ja. die kent hij al. Ja. Dus je kan bij wijze van spreken ook beginnen met tien keer een blogje uh, rond te sturen naar die tien mensen. Hmm. Die gaan het dan delen en dan, dan, dan gaat het vanzelf door. Dus ja, ondernemers houden van biervultjes. Uh, uh, want ja. uh, zeg maar dikke ondernemersplannen zijn ze nooit zo fan van. Jij beschrijft een soort van nou ja, model dat klinkt misschien heel zwaar, maar ja, je hanteert ja, een biervultje model en nee, je verdeelt hem ook in helft en zo. Lekker eens even uit. Hoe werkt dat? Nou. Um, ik had natuurlijk uh, allerlei... Uh, ik had een, al een boek ge, uh, geschreven, dus ik had allerlei al verhalen ge, uh, gemaakt. En op een gegeven moment uh, um, ja, zat ik een beetje te worstelen van... wat is het, wat is het nou precies? Je, ik, ik, ik zat de podcast te luisteren en vertelde een bestseller-auteur. Uh, die vertelde... Elrod heet hij volgens mij, Amerikaan. En die vertelde eigenlijk dat elk bestsellerboek... dus elk boek wat als een tierelier loopt... dat er een soort centrale gedachte in zit waarbij je meteen aan de slag kan als mens. Dus hij had het over volgens mij uh, four hour Workweek, dat is uh, van Tim Ferriss. Nou ja, heel concreet, uh, wat minder werken, heel efficiënt en daarmee aan de slag. Dat is het hele verhaal. Dus, dus ik wilde eigenlijk ook een soort van nou ja, uh, een beetje klein maken, uh, je verhaal wat kleiner maken. Dus dat je dat je het tastbaar maakt. Mm -hmm. En ik zocht ook een beetje naar zo'n uh, ja, zo zo zin. En ik dacht van nou ja, zo'n bierveldje inderdaad, ondernemers die houden van praktisch uh, mee aan de slag. Dus wat houdt dat bier, bierveldje nou in? Je schrijft eigenlijk bovenaan, schrijf je op van wat ga je de mensen brengen. Dus in mijn geval ga ik ondernemers helpen met, met content marketing, met het opbouwen van een, uh, van een publiek. Ja. Uh, daaronder schrijf je eigenlijk je medium. Dus hoe ga je dat aanpakken? Ga je een podcast maken, uh, ga je een blog schrijven of ga je een video maken? Dat is eigenlijk. Dat zijn de drie grote, grote smaken. Um, en daaronder, dus dat is het derde gedeelte, schrijf je eigenlijk op hoe je dan daarmee je geld gaat verdienen. Dus Want ga je. Dat is uiteindelijk wel. Belangrijk. Ja, dat is het belangrijkste. Dus je zegt: um, um, je zegt van Ga ik een boek ga ik boeken over dat onderwerp verkopen? Nou, dat is een onderdeel van het geld verdienen. Ga ik uh, uh, echt wel. een Mensen cursussen geven, bijvoorbeeld. Dat zou onderdeel zijn van het, kan onderdeel zijn van het verdienmodel. Dus zo heb ik het eigenlijk ingedeeld. Je zet bovenaan wat ga je brengen. Mm -hmm. Middenin zet je, zeg je van, nou, hoe ga ik dat aanpakken? Ga ik bloggen, podcast maken of video maken? En onderop zeg je, hoe ga je je centjes verdienen? Ja, dat is eigenlijk maar ik het kan bierveeltje. Ook, ja, voordat ik het goed begrijp. Ik ja. kan me ook voorstellen dat ik zeg, ik verdien mijn geld met uh, weet ik veel het verbouwen van huizen. Ik verzin maar wat. Ja. Uh, maar, maar ik vind het belangrijk om mijn publiek op te bouwen met een duidelijk contentplan dus ja. ik word de specialist op het gebied van het verbouwen van uh, tiny houses om ja. uh, weet ik veel wat te noemen uh, maar dat content maken mag gewoon geld kosten uh, want uh, ik verdien mijn geld uiteindelijk met mijn core business of moet het uh, snap wat ik zeg dus ja. moet moet uh, moet je altijd geld verdienen met het maken van content of moet je geld verdienen met wat je eigenlijk je business is nee dat snap ik ja eh uh, ik zat hier ook een beetje met de worstelen en mijn uitgever wees me daarop inderdaad ja. uh, ook wat jij wat jij zegt en daarom heb ik het onderscheid ook gemaakt uh, tussen die twee modellen uh, dus aan de ene kant heb je zeg maar je kan geld verdienen aan je content dan is dat eigenlijk je hele model dat noem ik het uh, uh, het FC-afkicken model. Dat is een, uh, een, een, een uh, YouTube-kanaal. die over, over voetbal. Dus die maken. Uh, weet ik veel. Uh, zitten met z'n drie aan tafel. en zitten drie uur te kletsen. over de tra laatste transfers. Nou ja, hij heeft verder niet een hele business daaraan gekoppeld. maar hij verdient geld aan sponsors. Toto is bij wijze van spreken sponsor. Dus dat is, dat, nou, dat is eigenlijk het media-model, Zoals je ben je uitgever. Ben je uitgever. Zo ja, gewoon een klassieke zin. Ja. Aan de andere kant heb je. Um, het model waarbij je zegt van. nou ja, ik. Ik ga uh, dus mijn content daar ga ik die business die ik heb ga ik promoten ja. en uh, dan zorg ik ervoor dat ik mijn geld verdien. Uh, met mijn echte business. Jij zei focus in het begin, hè, op mijn openingsvraag. Ja. Uh, ondernemers stikken ook van de ideeën. I talk, to, I talk to myself a little bit, zeg maar. Ja. Uh, elke dag duizend ideeën, dus voor je het weet... Uh, heb je de eerste drie afleveringen podcast al gemaakt... en dan maak je een videootje en je gaat eens een keer een blog. Uh, hoe zorg je voor focus en wanneer gebruik je wat? Nou, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is. Uh, en ik heb dat zelf allemaal niet bedacht. Maar, zeg maar de bedenker van content marketing, Joe Pelluzzi, zegt dat altijd. Dat je, dat je aan het begin, dus je, je hebt je centrale idee op dat bierveldje. Ik noem dat de groen-rode groen draad. Dus je hebt een soort, uh, wat ga je brengen naar de, naar de mensen? Uh, en dan kies je je medium. Dus je, en dan, maar maak dan wel een keuze aan het begin van, ga ik stukjes schrijven? Ga ik bloggen dus? Ga ik video's maken of podcasten? Want het, uh, dat weet jij ook. Uh, als creatief ondernemer, je weet dat je heel veel ideeën hebt en dat je heel snel al denkt: Oh, ik moet een podcast en de volgende dag denk je: Ik moet een video, hmm. maar um, dat komt omdat je denkt onrustig bent en dat je denkt: van, Nou, dan werkt het, gaat het werken, maar het werkt. Het, het is eigenlijk zo dat je alles meeneemt wat je, wat je doet. Uh, ik heb het voordeel in het boek van de, de Epic Gardener uh, in het boek en die: um, uh, Wat hij doet is hij Maakt verhalen op YouTube over in je tuinieren in je eigen achtertuin. Dus hoe kan je zelfvoorzienend worden en kan je je eigen boontjes uh, doppen? En zo. hoe. Ja, <laughs> flauw. Ja. Nee, hoe, ja. hoe kan je eigen aardbeien telen? Weet ik ja, veel ja. aardappelen en zo. Hoe, nou, zelfvoorzienend. Ja, ja, ja, je bent er goed in, hoor ik. En daar. Ja, <laughs> nou, niks voor mij. Lang leven de Albert Heijn. Nee, maar, maar hij vertelt daar dus uh, over. Maar hij is ooit begonnen uh, met bloggen. Dus hij is ooit verhalen uh, aan maken, gaan maken over hoe, hoe doe je dat? Hmm. Hoe, waar koop je je spulletjes, je zaden, weet ik veel, hoe ga je aan de slag? Welk licht moet je erop zetten? Nou, alles erop en aan. Maar op een gegeven moment dacht hij van, stapte hij over naar video. Want hij denkt, nou, ik kan dat ook wel visueel maken. Maar die uh, wat hij deed dus, welke blogs werden er goed gelezen? nam hij, hij nam de beste blogs en daar ging hij zijn video's van maken. Nee. Ik wil maar zeggen, op een gegeven moment gaat het meer in elkaar lopen. Nee. Maar het helpt zo dat je aan het begin uh, focust. Want ieder ondernemer, ondernemer weet dat het gewoon onrustig is aan het begin. Dat je De, alles wil. Dus jij zegt eigenlijk focussen zowel op je niche kiezen, ja. maar je, je onderwerp kiezen, ja. als ook op je kanaalkeuze of op je mediumkeuze. Ja, meteen al eigenlijk. Uh, ik heb een soort lijstje in het boek van hoe kies je dan dat medium. Voor mij is het logisch dat ik schrijf, want ik ben, ben journalist. Mm. Maar vaak is het voor mensen ook heel logisch uh, om zo'n keuze te maken. Uh, misschien zit je wel in een sector waarin ze heel uh, houden van video's. Weet je wel, dat iedereen video's... Uh, Maakt. Als je meubels gaat transformeren, kan je je voorstellen dat je dat op YouTube, want how-to is op, op YouTube heel groot, ja. uh, dat hij denkt: van ja, ik kan wel een blogje schrijven, maar het zijn niet van die lezers mijn doelgroep. Hm. Dan kan ik beter gewoon ook een video maken van hoe je iets transformeert. Dus zo moet je een beetje gaan spelen. Wat past er bij jou, wat past er bij je publiek en wat past er in die, in die sector goed? Uh, content maken is gewoon in het begin gewoon keihard buffelen en je wordt zagrijnig van... want je moeder kijkt, je oma kijkt misschien en je tante. Maar er kijkt gewoon geen hond aan het begin. Want je bent niet, uh, je hebt geen topkanaal, je staat niet op ad.nl. Je bent gewoon net begonnen. Mm. En het is allemaal nog een beetje brak... en het gaat nog een beetje heen en weer en zo. Aan het begin moet je gewoon de tijd nemen om beter te worden. En uh, toen wij die, met die podcast begonnen... hadden we aan het begin gewoon... ja, ik denk dat we uh, 20, 30 me mensen hadden... zeg maar collega's en uh, vrienden die keken. En je moet gewoon... Nadenken van hoe je groter wordt en, en genieten van het moment en maak gewoon leuke dingen uh, en ga rustig bouwen aan je publiek. Zorg dat die mensen uh, fan van jou worden. Zorg dat, je, dat het er meer worden, maar doe gewoon rustig aan. Mm -hmm. Want het mooie aan ondernemerschap is natuurlijk, uh, je hoeft helemaal geen miljoenen miljoen publiek te hebben. Nee. Ik bedoel, als jij um, iets bijzonders doet, als jij uh, uh, kerken van gevels of gevels van kerken uh, restaureert. Uh, ja, hoeveel kerken zijn er in Nederland? Ja. En dat, dat vind ik ook het mooie. Daar, dat is ook, daar breekt zelf uh, content maken ook met de wetten van, van, uh, van Hilversum. Je kan het helemaal op je eigen manier doen ja. tegenwoordig. Ja, tot slot nog meer tips om dat publiek op te bouwen. Want dat is natuurlijk wel een dingetje. Want uiteindelijk wil je wel progressie zien. Je wil le leuk dat er vijf man luisteren naar die podcast. Maar bij aflevering zes wil je wel dat het er wat meer zijn. Ja, ja wat de grote tip volgens mij is, is um, uh, wat wij bij onze podcast podcast ook hebben gedaan is die samenwerking met die met die gasten bijvoorbeeld uh, wij hebben elke week in die podcast over uh, media en sport hebben we een gast uh, we hadden laatst willem vissers uh, uh, sportjournalist van de van de volkskrant uh, en die mensen die hebben veel meer volgers dan dat wij hebben dus zij hebben al een heel publiek opgebouwd en wat is er leuker dan dat je uh, een interviewtje doet, een uh, kwartiertje, twintig minuutjes, en je haalt er wat leuke quotejes uit. En je zegt tegen, die, tegen Willem: joh, zou je dat kunnen delen met jouw publiek? Je bent erin geweest, we hebben leuke vragen, we hebben een leuk gesprek gehad. Ja, zij hebben veel meer publiek mm -hmm. dan wat jij hebt. Mm -hmm. En zo bouw je het op. Mm -hmm. uh, want dat is wel volgens mij de tip dat je. Uh, het is verleidelijk om heel erg in je eigen uh, riedeltje rond te blijven zwemmen. En af en toe, als je content maakt, helpt het om eventjes te kijken of je wat ander publiek kan opbouwen. Met dit, met dit boek bijvoorbeeld uh, uh, werk ik ook samen met Marketing Facts. Maak ik een blogje, weet je wel. Ja. En dat is toch net even buiten mijn eigen uh, publiek. En dat leest dan pakt misschien iemand anders het weer op. En zo gaan ze me misschien volgen. En zo kan je dat een beetje, beetje uitbouwen. Jouw contentplan op een bierveeltje. Hij is gewoon te krijgen, denk ik, hè? online en zo allemaal. Hij is uh, via managementboek te krijgen. Uh, Bol.com en... Uh, richting mij ook. Kleedkamer 4. Uh, oh ja, zo heet je bedrijf. hè 4. Kleedkamer 4 heet het bedrijf en dan kan je altijd uh, een mailtje sturen. Dan uh, stuur ik hem op of ik breng hem langs. Het komt helemaal goed. Mark, je dank voor dit gesprek. Graag gedaan. En uh, dankjewel uh, voor het kijken naar weer een video hier op CVD TV. Zoals ik al zei, het allerleukste YouTube en podcast kanaal uh, voor ondernemers. Dus als je hebt geluisterd naar de podcast, uh, ook uh, dankjewel daarvoor. En volg ons, zodat je niks meer mist. Dankjewel voor nu. Hoi. They don't produce, they don't produce, they don't produce, they don't produce, they don't produce, they don't produce, they don't produce.